We gaan even oefenen. We beginnen uh, met dit stukje. Wanneer het thema wordt gespeeld door de piano nadat het uh, orkest het heeft gespeeld. l'institut team accordi di Dan gaat hij over een volgende subie maco, dominant, nee, een verklend subtie Team approach. verklent akkoord, een sol, en dan eigenlijk drie, in een laatste verklent akkoord. Dus is het een verklemd septiemakkoord? Nee, dit is een dominant